welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de i-stitch maken Dat is de i-steek en het is een hele makkelijke steek om ergens een rand aan te maken en dat je aan deze i-steek uh, nog een iets leuks kan maken maar uh, ja ik ga het heel rustig uitleggen ik wil jullie hartelijk bedanken voor het abonneren en alle duimpjes omhoog graag zo doorgaan uh, en nieuwe abonnees altijd welkom heel gezellig hier ik heb meer dan 100 uh, video's gemaakt nu dus ja ik zou zeggen uh, je kan echt uh, heel veel leren uh, ja dit wordt dus de i-steek en hem, hij heet zo omdat hij ook echt een ei is dus de letter i hij, maakt, hij wordt gemaakt met een dubbel stokje en een gewoon stokje. En daar zitten losse tussen. Maar ik ga het heel rustig uitleggen. Uh, ik ga even vertellen wat je nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Je hebt nodig om de ijsteek te maken. Een bolletje wol. En ja, mag dezelfde kleurtjes zijn als die je had. Oh, stoot tegen mijn plantje aan um, want ik heb de pop popcorn uh, kussen gemaakt maar daar moest natuurlijk nog een rand aan en ik heb zitten denken ja welke rand zal ik nu maken maar ik, le ik leg dan ook meteen de ijsteek uit dus je hebt nodig een bolletje wol haaknaald ik heb nu nummer 4 een stopnaald, een schaartje en misschien een centimeter en dan gaan we beginnen met de ijsteek we beginnen aan de rand voor het popcorn kussen om de ijsteek te kunnen uitleggen beginnen we eerst met een rand um, vaste je maakt het opzetlusje, haaknaald erdoor en ik zal de link hieronder zetten voor het popcorn kussen je steekt in in de grote opening met je haaknaald, je haalt je draad op omslaan en door 2 dan heb je je eerste vaste dan zet je hier nog drie vaste bij 2 3 4, dus dan heb je vier in totaal, 4 vaste steken in die popcorn steek je ja waar je die popcorn mee gemaakt hebt, dus in die opening, en dit is 5, en dan ga je weer tot 5 tellen weer in die grote opening. Doe je 4 vaste: 1, 2, 3. 4, dan ga je hier in die popcorn zet je weer een vaste, dat is 5, en dan ga je weer in die grote opening 4 vaste inzetten, en dan in de popcorn hierin daar zet je nog een vaste en op de hoeken. Daar ga je 5 vaste in de opening zetten. 1 2 3 4 5 vaste in de hoeken en in de popcorn nog één vaste. Zo. En dan ga je zo de hele toer afmaken, dus 4 en 1 vaste in de popcorn, 4 en 1 vaste in de popcorn en in de hoeken daar heb je 5 vaste en dan zie ik je op het einde van de toer hier weer terug en dan zijn we nu op het einde van de toer met de vaste dan sluiten we de toer ik weet niet of je het goed kan zien met een halve vaste Nik de draad af en je trekt de draad door. En dan heb je nu dus de basis gelegd om een ijsteek te maken. Want de ijsteek, ja daar heb je natuurlijk wel een paar vaste steken voor nodig. We beginnen met een opzetlus. Je pakt een aan de rechterkant van je vaste pak je een steek op je slaat je draad om de haaknaald en je trekt door twee lussen dat je een vaste halve vaste hebt, sorry een halve vaste dan zet je drie lossen. 1 2 3 zo begin je dan ga je een dubbel stokje maken dan sla je 1 2 de derde daar steek je in in de derde steek je haalt je draad op, omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan door 2 dus nu heb je je eerste dubbele stokje gehaakt dan sla, sla je om en je maakt 3 losse 1 2 3 dan ga je in, die, in het middelste van het dubbele stokje daar ga je een stokje inzetten dus je slaat om je pakt het midden en dan pak je twee lusjes je slaat om en je haalt door even kijken want nu gaat het even ja je slaat weer om door twee omslaan door twee kijken dan heb je nu je eerste ijsteek dan ga je weer een 3 dubbel of een 3 dubbel twee keer omslaan dus je gaat een dubbel stokje maken en je gaat in de 1, 2, in de derde steek je in, omslaan, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, dan doe je 3 lossen. 1, 2, 3, omslaan in de middelste steek je weer in. Dan ga je een gewoon stokje maken doorhalen draad op maar omslaan door 2, omslaan door 2 en dan is dit al je tweede i-steek, Krijg je die rand nou te golven, gaat die golven, dan zet je dit eerste dubbele stokje een, een steek verder. Kijk, dan heeft hij gewoon minder ruimte nodig, dan heeft hij te veel ruimte gehad en dan gaat het. Randje golven vind je dan mooi is het ook mooi. Want je kan hier natuurlijk ook nog iets op verzinnen wat je op die ijsteek wil maken. Daar ga ik nog wel over nadenken dat ik daar toch nog, nog een kleurtje overheen wil zetten. Maar dan maak ik een in een andere video. Ik ga in deze video de ijsteek uitleggen. Ga nog een keer een dubbel stokje maken: 1, 2 in de derde. Dan maak je haaltje draad op omslaan. 2, door 2 omslaan, door 2 omslaan, door 2 dan ga je weer 3 losse 1, 2, 3 losse maken en dan ga je een stokje maken, omslaan in het middelste van die van het dubbele stokje. Dus soms moet je met je haaknaald wel eens anders insteken zodat je er makkelijker in kan komen. Omslaan, doorhalen draad ophalen het is altijd een beetje zoeken omslaan door 2, omslaan door 2. en nu heb je al je derde ijsteek Kijk, we zijn hier bijna op de hoek van de popcorn van het popcorn kussen en dan ga ik zo de hoeken nog even uitleggen maar we gaan nog even een keer 1 2 in de derde insteken draad ophalen omslaan door 2. omslaan door 2 omslaan door 2 3 lossen. 1 2 3 en dan gaan we weer een stokje maken in het midden van het dubbele stokje en soms pak ik mijn haaknaald gewoon zo en dan draai ik hem en dan heb je precies twee lusjes je haalt je draad op omslaan door 2 omslaan door 2 Kijk, dit is echt een ijsteek. En daar kan je echt met de randen heel veel uh, variaties op doen. Dus ik dacht, weet je, ik kan wel een mooi randje erop haken, maar ik kan ook de ijsteek uitleggen. En daar heb je meer aan, ook in andere projecten. Maar we gaan nog, we gaan nu naar die hoek werken. En dan ga ik je zo uitleggen hoe dat ik de hoek doe met de ijsteek. Dan zie ik je zo weer terug. we gaan nu op de hoek en ik pak er even een marker bij ik heb vergeten te zeggen dat je die wel eens nodig kon hebben maar goed we pakken nu een marker erbij en ik ga hier even want hier had ik 5 steken 1 2 3 4 5 in de middelste even marker zetten zodat je weet dat dit de hoek is en nu gaan we nog even kijken 1 2 3 nu pakken we toch die hoek hier en daar gaan we 3 ijsteken in die hoek zetten dus je moet gewoon zorgen kijk je mag best een beetje smokkelen als je zegt van hey ik kom hier uit maar als dit de hoek is waar die marker in zit dan pak je toch de hoek en dan smokkel je een steek dus je slaat twee keer om je pakt die middelste steek omslaan draad ophalen omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan door 2 dan weer 3 losse 1 2 3 dan weer een stokje in die middelste steek die pak ik mooi op met mijn haaknaald omslaan doorhalen. omslaan door 2 omslaan door 2 en dit is je eerste hoek al maar dan ga je in die dezezelfde steek nog 2 i steken plaatsen dus je doet nog twee keer omslaan in dezelfde steek, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 omslaan door 2 en weer 3 lossen en dan ga je weer hier die in het middelste zet je een stokje dan moet je gewoon een paar keer oefenen en als je dat weet of dan uh, dan heb je het zo door Kijk, dit is al je tweede eisteek op de hoek. Dan gaan we de volgende maken en die zetten we weer in dezelfde steek. Dus weer een eisteek in dezelfde steek: twee keer omslaan in dezelfde steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, dan 3 lossen: 1, 2, 3 omslaan in het midden zoek je een stokje of uh, de opening voor het stokje en je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 kijk en dit is de hoek hoe je de rand maakt met een i -steek. zie je hoeveel kanten er je daarmee op kan met deze steek weer twee keer omslaan en nu Slaan, want nu zijn we voorbij de hoek. We hebben nu drie keer een ijssteek in dezelfde steek. Nu slaan we weer 1, 2, en dan gaan we in de derde weer een dubbel stokje maken. Dan gaan we weer omslaan 3 losse, en dan gaan we weer een stokje in het midden van de dubbele stokje zetten. zie je dat je dan mooi uitkomt? Dit is de ijsteek. Ik zal er nog één voor doen. Twee keer omslaan, twee steken overslaan. In de derde steekje in. Je haalt je draad op. Nou, dan gaat hier nog even niet makkelijk. Nog een keer insteken. Als het nou even niet makkelijk gaat. Dan moet je gewoon even opnieuw beginnen. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Je maakt 3 lossen: 1, 2, 3. Omslaan je draad in het midden hier. Maak in een stokje in het midden van het dubbele stokje. Omslaan door 2, omslaan door 2 en dit is de uitleg van de ijsteek ik wil jullie bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken ik graag duimpje omhoog en abonneren. er komen veel meer leuke video's aan en ik ga nog denken om hier nog een randje over te maken of aan te maken kijk en dan ja, je kan alle kleurtjes gebruiken voor de ijsteek maakt niet uit of voor een dekentje voor een kussen ja, wil je het aan een poncho maken? Wil je hier nog franjes aan maken? Het kan allemaal, maar met deze steek en je weet nu de hoeken, je weet hoe je het moet maken, kom je een heel eind. Dankjewel voor het kijken, graag, ja, heb ik al gezegd, duimpje omhoog, abonneren en tot de volgende video!